Het beste medium voor het herverdelen van druk is lucht, één van de lichtste materialen denkbaar. Helaas heeft lucht ook twee nadelen, het is instabiel en het kan lekken. V-Care heeft een einde gemaakt aan deze problemen met de creatie van de V-Care Smart Cells. De unieke V-Care luchttechnologie maakt gebruik van deze luchtgevulde Smart Cells en is ontwikkeld in samenwerking met het Revalidatiecentrum Amsterdam. De techniek is zo vooruitstrevend dat deze is bekroond met de Grand Prix op de Salon des Inventions in Genève, Zwitserland. Met deze internationale erkenning is Vicare tot op de dag van vandaag een Nederlands bedrijf... dat haar producten ontwikkelt en fabriceert voor gebruikers van over de hele wereld. Zit je op een Fiecare rolstoelkussen, dan word je ondersteund door honderden smart cells. De cellen in de kussencompartimenten bewegen zich met zo weinig wrijving dat de inhoud van het kussen zich bijna als een viskeuze vloeistof gedraagt. Zo past het kussen zich perfect aan de vorm van het lichaam aan. Dit wordt nog eens versterkt doordat de smartcell's zelf ook van vorm kunnen veranderen. Resultaat, een superieure drukverdeling. Tegelijkertijd is het v kussen zeer stabiel door het ontwerp van de kussencompartimenten. Dit alles voorkomt dat de gebruiker onderuit schuift. Het v biedt je een optimale zithouding, functionele positionering en hoogwaardige huidbescherming. V-Care rolstoelkussens zijn extreem gebruiksvriendelijk. Door de uitgebalanceerde vulgraad zijn v kussens altijd direct klaar voor gebruik. Maar de kussens kunnen op elk moment worden aangepast aan de persoonlijke positioneringsbehoeften. Door Smart zelfs toe te voegen of juist te verwijderen. Het kussen is verder zeer onderhoudsarm. Er is geen pomp of ander hulpstuk nodig en na het installeren hoeft het kussen niet dagelijks gecontroleerd te worden. De V-Care rolstoelkussens zijn niet alleen extreem comfortabel, maar ze zijn ook bijzonder licht gewicht. Elk kussen weegt gemiddeld minder dan 0,8 kilo. Dit maakt ze verreweg de lichtste, hoogwaardige rolstoelkussens van dit moment. V-Care. Relief by Air.